Het aanpassen van je nameservers kan heel gemakkelijk via Pepix onder het kopje Domeinen. Selecteer vervolgens je domein en klik in de linkerzijbalk op Nameservice. Van hieruit kun je je eigen nameservers invullen en in dit geval kan ik bijvoorbeeld ns1.wdns.nl invullen en hier ns2.wdns.nl. Vervolgens klik op Opslaan en zal het op maximaal 4 uur duren voordat de dns records zijn gewijzigd. Kortom, je moet even geduld hebben. Meestal merk ik dat binnen een kwartiertje was aangepast, maar je zult net zien dat het bij jou iets langer duurt, dus hou daar rekening mee. En dat was het. Als je de dns verkoers wilt herstellen, en dus de oude nameservice wilt invullen, kun je op de knop hierboven klikken. Ze worden nu hersteld. Lukt dat niet, of heb je hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op, zodat we met jou samen naar kunnen kijken. Succes!